Het is bijna tien voor. We gaan bijna okay, ga met deze breakout uh, sessie rondom MFA. Uh, welkom, iedereen uh, die hierbij is. Uh, ik hoop dat jullie uh, na de breakout net uh, helemaal zin hebben in interactie, vragen stellen. Want daarvoor uh, zijn deze sessies ook echt bedoeld. Dus, uh, we gaan zo beginnen. Even de laatste mensen de kansen geven om uh, erbij te komen. En het is tien voor. Nou, welkom allemaal. Uh, dit is de breakout sessie over uh, multifactor authenticatie. Uh, het bestaat eigenlijk uit uh, twee onderdelen. Uh, eerst gaan we even kort iets vertellen over uh, het gebruik maken van ServiceQID of... Geen gebruik maken van Service Security, welke integratiemogelijkheden er zijn op het gebied van de MFA. Um, dat verhaal gaan Pieter van der Meulen en uh, Thijs Kinkhorst uh, gaan dat houden. Dus dat is ook met wat slides. Uh, en daarna in gesprek over gaan uh, Pieter en Thijs met jullie in gesprek over deze onderwerpen. En dat is ook uh, het moment om uh, vragen te stellen hierover. Dus uh, bewaar je vragen nog eventjes. Uh, en stel die straks in de break sessies Dan gaat de presentatie ook weg en dan kunnen we elkaar ook beter zien. Uh, nou, volgens mij kunnen we gaan beginnen. Uh, Pieter uh, begint met een korte uitleg over uh, MFA-integratie en sursecurity wat daar het opties zijn. Dus uh, Pieter, ik geef aan jou het woord. Ja, dankjewel ja. Femke. Uh, als het goed is, kan uh, iedereen mij, uh, mij horen en uh, zien nu. Um, als je SSID of Surf ID afneemt, uh, dan wil je dat natuurlijk voor zoveel mogelijk applicaties waarvoor je MFA in wil zetten, um, uh, gebruiken. Um, als je om SurfSecureID te kunnen gebruiken geldt, uh, net zoals dat je SurfConnect gebruikt, uh, dat er ergens een webbrowser in het authenticatieproces moet zitten. Um, er zijn verschillende manieren om dat voor elkaar te krijgen. Um, dat kan ook als uh, de applicatie zelf geen webapplicatie is. Um, wat ik uh, in de breakout straks uh, uh, met jullie verder wil bespreken en waar ik nu een overzicht uh, over wil geven, zijn... Alle verschillende manieren die er zijn om een applicatie aan te sluiten op Surf Secure ID of te integreren met SurfSecureID. Secure ID. De eerste mogelijkheid is om applicatie direct aan te sluiten op SurfConnect. We hebben het afgelopen jaar heel hard gewerkt om veel meer functionaliteit toe te voegen aan SurfConnect, zodat een applicatie van Surf Secure ID gebruik kan maken via SurfConnect. Um, dat betekent dat alle applicaties die SAML 2.0 web-SSO gebruiken, of die OpenID Connect gebruiken, um, dat die uh, via SurfConnect gebruik kunnen maken van Surf Security ID. Uh, de eerste authenticatie loopt dan altijd via de IDP van de instelling. En SurfConnect beslist dan of 2FA, of dat multifactor-authenticatie, nodig is of niet de policy beslissing die wordt dus genomen door Surfconnect. en de, het beheer van de policies dat kun je als instelling of als SP-beheerder via dashboard uh, of uh, soms toch via mailtjes naar ons uh, naar bekende support at Surfconnect doen. Um, ik krijg ineens een ander, een ander schermpje te zien. Um, de, even kijken, wat, uh, wat, aan policies biedt, is uh, op combinatie van service provider um, en IDP, dus je kan per service provider voor iedere IDP aangeven of twee factor authenticatie verplicht is. Um, wat we recent toegevoegd hebben, zijn authenticatie ja, zodat je op basis op van, van... Oh, dat oh, komt echt van mezelf. Dan kan dan, ik kan nog even kijken wat dat is. Um, um, de, tweede, de tweede... Dankjewel. De... Um, op, op basis van IP-range... Van de gebruiker dus, van de webbrowser waar de gebruiker in zit, uh, is het ook mogelijk om twee-factor-authenticatie te vereisen. En wat we binnenkort toe gaan voegen, en dat zal waarschijnlijk deze maand zijn, is dat de service provider ook bij authenticatie uh, naar de SurfConnect toe aan kan geven of twee-factor-authenticatie vereist is. En daarmee zou je bijvoorbeeld step-up-authenticatie um, kunnen implementeren. Iets wat uh, uh, Surfsecurity ID al uh, uh, vanaf het begin gehad heeft. Um, dan komen we op de tweede methode om uh, Surfsecurity ID te gebruiken. Um, daar gebruik je SurfConnect niet, of niet direct. Um, wat je daar ziet is dat er een authenticatie manager is die in feite de rol heeft die SurfConnect um, heeft als je direct op SurfConnect aansluit. Dat betekent ook dat je dus de policy beslissingen, de uh, policies, de authenticatie policies uh, en uh, de authenticatiebeslissingen worden genomen door die authenticatie manager. De eerste factor authenticatie zul um, je so typisch doen op... Op basis van uh, van je eigen naar nou, je LWAP of Active Directory. Maar je zou hier ook Surf Connect voor kunnen gebruiken. Um, en de authenticatie manager die beslist dan of die voor de tweede factor authenticatie. Um, een uitstapje maakt naar Surf Security. Um, binnen Surf Security noemen we dat uh, second factor only. Omdat je in tegenstelling tot um, als je. Surfconnect gebruikt, maar Surfconnect zowel de eerste factor als de tweede factor authenticatie doet. Doe je in dit, uh, uh, als je dit als je dit gebruikt, uh, doe je alleen de uh, doet SurfSecurity alleen de tweede factor authenticatie. Um, de ja, wat is nou een authentication manager? Een authentication manager is um, typisch een ADFS uh, server uh, die je on-premise hebt, uh, je Citrix, uh, Netscaler um, of uh, NetIQ of Open um, Het zou natuurlijk ook gewoon een onderdeel van een, van een applicatie kunnen zijn, die uh, een onderdeel dat in de applicatie zelf geïntegreerd is. Um, de, even kijken wat uh, voor um, HDFS is natuurlijk een, um, uh, nou ja, een special case, daar hebben we een, een plugin voor gemaakt om SurfSecureID Secure ID uh, aan te roepen. En met uh, Citrix hebben we ook uitgebreid uh, samengewerkt met een aantal uh, instellingen die Citrix gebruiken. Om ervoor te zorgen dat um, die de second factor only van service secure, uh, service secure ID aan kunnen roepen. En er zijn ook mogelijkheden om uh, vanuit Azure AD via je eigen ADFS server dus ook weer de um, second factor only van Service Secure ID aan te roepen. Um, nou, straks in uh, de, de, zeg maar, de breakout over Service Security die kunnen we verder spreken over uh, alle integratieproblemen en details uh, en vragen en ideeën die jullie hebben uh, hierover. En dan geef ik het woord aan, uh, aan Thijs. I'm mute. Ja. Okay. Yeah. Ja, goedemiddag allemaal. Uh, nou, bedankt Pieter voor het uitgebreide ingaan op hoe, uh, hoe SurfSQR uh, ID integreert met, uh, met SurfConnect. Of niet, dus als je uh, Second Factor only gebruikt. Waar ik wat verder op in zal gaan, is uh, hoe je uh, een, een niet-SurfSQR ID uh, MFA-oplossing toch integreert met SurfConnect. En wat, welke opties we daarvoor bieden. Um, we gaan hier, dit gaat eigenlijk uit van het scenario waarbij uh, je zelf al een vorm van MFA hebt geïnstalleerd, hebt geïntegreerd met je IT-provider. Um, of wilt integreren. We denken dan, uh, nou, veel, voor veel instellingen denken we dan bijvoorbeeld aan Azure MFA, uh, wat natuurlijk heel goed samenwerkt met Azure AD of met ADFS. Um, maar bijvoorbeeld als je NetIQ gebruikt als, uh, als systeem, die heeft bijvoorbeeld ook uh, eigen faciliteiten daarvoor. Uh, maar je kan bijvoorbeeld ook uh, ja, echt een, een onafhankelijke oplossing van FASCO, met Fasco hardware tokens, uh, is iets wat we horen. SMS, uh, wat klassieker, uh, maar uh, zeker nog uh, zeker in gebruik. Nou, dat, uh, dat is dus een grote variëteit juist, omdat dat iets is wat je in, zelf integreert in je eigen bestaande IT-landschap. Um, nou is het vaak zo, in de meeste gevallen, dat de Surfconnect-koppeling vanuit het perspectief van de instelling één koppeling is. Dat is natuurlijk ook altijd wel onze opzet geweest juist, hè, voor de eenvoud en de overzichtelijkheid. Maar uh, vaak wil je dan, als je aan de kant van de identity provider je MFA-oplossing inschakelt, uh, dat niet doen voor alle diensten die achter SurfConnect hangen. In potentie zijn er natuurlijk 2000 verschillende diensten, waarvan sommige uh, een hoge betrouwbaarheid vereisen, maar sommige juist helemaal niet. En vaak ook vanuit de gebruikersperspectief wordt het onwenselijk geacht om dat voor elke login te triggeren. Uh, nou, daar hebben we een, een oplossing voor bedacht, en dat is feitelijk dat uh, als SurfConnect het inlogproces start richting jouw Identity Provider, dus iemand doet een bepaalde dienst in, dat we dan een extra seinje kunnen meesturen. Uh, voor deze dienst wil, wil je graag MFA van de gebruiker vereisen. Uh, en het is volgens aan de Identity Provider, of daar de geconfigureerde oplossing, om dat ook daadwerkelijk uit te voeren. Uh, onze integratie is in het open SAML-protocol. Klaas uh, ging natuurlijk al in op het belang. Het is ook voor Surveld erg belangrijk, het is juist, juist technologie-onafhankelijk. Omdat, zoals de eerste regel al aangeeft, een uh, instelling juist zelf iets kiest dat juist heel goed in haar eigen landschap integreert. Dus het is niet geen Microsoft-specifieke functie bijvoorbeeld. Het is echt iets wat in, in principe te, te gebruiken is met elke manier van MFA die jij op je, in jouw IT-landschap al hebt. Nou, ik zal even aangeven hoe dat nou exact werkt. Um, zoals wellicht, uh, ik hoop uh, bekend, uh, als je inlogt op een dienst, dan begin je over het algemeen bij die dienst om op een beginknop te drukken. Uh, dan word je naar SurfConnect gestuurd. Dat is hier stap 4. De eerste paar stappen zijn weggelaten van het algemeen inlogproces. Bij stap 3. Uh, bij stap 4 um, uh, vraagt SurfConnect van welke instelling ben je eigenlijk? Nou, je kiest dan je eigen instelling. SurfConnect zegt, weet dan dus zowel de dienst waar je aan het inloggen bent, want daar ben je begonnen met inloggen, en weet welke instelling het is. De Universiteit van Harderwijk is altijd als, altijd als voorbeeld. Nou, en dan kunnen wij dus zien, oh, als iemand wil inloggen op de dienst Google, in dit geval voor de Universiteit van Harderwijk. Voor die combinatie hebben wij, heeft de Universiteit van Harderwijk aangegeven dat ze graag MFA uh, wil inschakelen. Dan sturen wij, zoals gebruikelijk, het login proces naar de identity provider om daar de credentials te vragen. De letter A geeft aan dat we in dit geval het extra seinje meesturen. En dat noemen we requested out context in technische termen. Een extra seinje meesturen, sturen, de IDP weet, oh, dit, er is nu een IDP, een service provider, een dienst gekozen. Waar we dat, dat voor hebben ingesteld. Nou, de IDP vraagt gebruikers naar een wachtwoord. Stap 5. Stap 6 vraagt de gebruiker om het MFA te presenteren. En in uh, stap 7 stuurt ons weer terug naar SurfConnect. Het is allemaal het standaard inlogproces. Het enige is dat de IDP een extra vraag heeft gesteld aan de gebruiker. En communiceert, en dat is waar de rode B staat. Communiceert ook aan SurfConnect terug dat het gelukt is. SurfConnect controleert dat. Als het nou niet gelukt is, bijvoorbeeld gebruiken we klikken op cancel of uh, wat dan ook, dan, geeft Surf, dan stopt SurfConnect de authenticatie om ook te garanderen uh, dat het ook echt gebeurd is. Is het geslaagd, dan sturen wij de uh, gebruiker terug naar de dienst. Eigenlijk is dus het hele inlogproces precies hetzelfde, alleen in de interactie tussen uh, SurfConnect en de identity provider sturen we op de heenweg een extra uh, vinkje mee graag MFA vragen en op de terugweg controleren of die MFA er ook geweest is. En dat vinkje, uh, dat dient dus, uh, zo, daar kan de IDP dus op schakelen. En omdat we een. Uh, in principe een open standaard gebruiken daarvoor. Uh, kan dat vinkje ook uh, door allerlei soorten software geïmplementeerd worden. Uh, en Microsoft-producten werken mee. Uh, de de precieze inhoud van het vinkje kunnen we een beetje variëren afhankelijk van het product. Uh, maar we hebben verschillende types uh, al gekoppeld. Uh, met verschillende oplossingen. Nou, um, ja, dit is eigenlijk. Uh, dit is hoe het werkt. Het is wel per. voor een hele dienst. En dus je, voor een service provider kun je configureren dat voor jouw. Instelling je hier MFA voor je aanvraagt. Dat betekent dus dat je dus zelf selecteert uit het hele aanbod van SurfConnect. Voor deze diensten uh, is MFA nodig uh, voor de. Personeelsadministratie of de cijferadministratie. Uh, en voor deze uh, SurfConnect diensten vinden we dat niet nodig. Uh, bijvoorbeeld een, een wiki waarin mensen samenwerken. Uh, nou, dat is de, de functionaliteit die we op, uh, daar aanbieden. Um, nou, dan. Uh, ja, dan geef ik het woord even door aan Femke. Zo, want nu gaan we met elkaar in gesprek. En dat doen we dus in breakout sessies. Eigenlijk hetzelfde manier als dat we dat net hebben gedaan. Dus jullie kunnen in groepen. Maar deze keer mag je zelf kiezen. Dus je wordt niet automatisch ingedeeld. Maar we hebben eigenlijk een sessie die hier blijft. Uh, en dat is het verhaal wat Thijs heeft verteld. Dus als je je eigen uh, MFA-optie uh, wil gebruiken in combinatie met SurfConnect, En er is een sessie over SurfQID Die gaat uh, Pieter uh, uh, hosten. Uh, en dat is eigenlijk, dat noemen we een breakout-sessie. Uh, nou, ik zal even uitleggen hoe je daar komt. Uh, je kan dan zeg maar naar het deelnemersscherm. Dat staat uh, rechts in beeld als het goed is. Uh, en daar zie je de optie deelsessies. Uh, en daar kies je dan voor de sessie integratie met Service ID. Uh, nou, Pieter weet alles over Service Security, dus uh, als je andere vragen hebt, uh, ga ook vooral naar Pieter toe. Uh, we zullen de presentatie zo stoppen met delen en we gaan in in grid view, um, zodat we daar uh, jullie vragen kunnen beantwoorden. Uh, dus ja, ik denk dat dit het moment is. Uh, wil je naar de sessie van Pieter? Uh, ga naar deelnemersscherm uh, rechts en kies voor deels. Deelsessie, uh, in het Engels Participants and Breakout. Uh, en daar staat er eentje genoemd en dat is de sessie van Pieter. Dus Pieter, uh, we zien je zo terug en de rest ook. Uh, we halen jullie vanzelf weer terug aan het einde, zodat we daarna weer uh, terug kunnen gaan naar uh, het echte plenaire deel. Uh, waar we de afsluitende keynote uh, van Wim Bimot hebben. Dus uh, nou, voor een aantal van jullie uh, tot straks. En uh, de mensen die hier blijven, uh, uh, we gaan verder. Um, ik, uh, ja, de, nog steeds uh, de vraag, uh, welke, uh, uh, welke vragen hebben jullie eigenlijk uh, wat betreft uh, het inzetten van MFA, het inzetten van MFA in combinatie met SURF, met SURF Connect, uh, of met SURF Security. Uh, voor SURF Security dus specifiek is de breakout sessie bedoeld. Um, ja, we horen dus graag wat, jullie, uh, wat, wat het is waar, waar jullie meer over willen weten. Um, ik zal heel even aan... Vanwege de technische verbinding uh, geen uh, chat ja, heeft. Ik heb een vraag over uh, wat u net vertelde. Uh, en dat heeft te maken met dan, uh, het, het ontsluiten van een dienst die aan zelf connect kan met onze eigen interne MFA. JetAid-dromen uh, bijvoorbeeld, die willen we beschikbaar stellen aan uh, medewerkers en studenten. Maar voor studenten willen we daar ook uh, MFA aanbieden. Um, ja, ja, dat hebben we niet in Surf Secure ID. We hebben alleen Azure MFA, uh, uh, MFA ingericht voor studenten. Um, dan begrijp ik goed dat je in de Surf Connect dashboard e droom kan instellen: um, vraag om authenticatie, wordt doorgestuurd naar ADP en dan wordt het jou meegestuurd dat voor studenten dan Azure MFA terugvervoerd wordt. Ja. Nou, uh, dat is een hele goede vraag, Richard. Um, het... De uitdaging die we op dit moment hebben, is dat we dat signaal voor MFA meesturen op het moment dat de authenticatie gestart wordt richting de IDP, richting de Identity Provider. Dan natuurlijk dat we op dat moment nog niet weten wie iemand is, um, dus dat we ook niet weten of iemand een student is of een medewerker. Um, dus de oplossing die we hiervoor, uh, uh, dus dit, dit werkt alleen op dit moment als je uh, op Identity Provider zelf, en dat ligt dus helemaal aan de gekozen MFA oplossing. Of die gekozen MFA oplossing zo te configureren is, dat die alleen voor studenten werkt. We hebben de, ja, uiteindelijk sturen wij een signaal mee en dat signaal moet geïnterpreteerd worden door de Identity Provider. Um, daar moet een bepaalde policy aangehangen worden in die Identity Provider. Um, nu weet ik dat er instellingen zijn die dat uh, voor elkaar hebben gekregen, maar dat is niet met uh, Azure. Um, dus ik weet niet zeker of dit kan met Azure. Hè? Want wat je dan dus eigenlijk moet doen is zeggen van als, als ik een MFA-verzoek binnenkrijg. Dan doe ik daar alleen iets mee als het voor een student is. Als het als de gebruik gebruiker student is. Dat zou je eigenlijk daar aan moeten kunnen hangen. Um, we kunnen daar natuurlijk uh, samen naar kijken of we, dat, uh, of we dat zo kunnen configureren. Het is niet zo dat SurfConnect al dat onderscheid kan maken. Juist omdat uh, de manier waarop het werkt is dat de identity provider... Uh, ja, op het moment dat wij de identity provider aanroepen, dus nog niet weten of iemand een student of medewerker is, o, juist omdat hij nog niet is ingelogd. Oké, okay. maar ADVs uh, weet het op dat moment wel. Die, uh, die krijgt het te ja. binnen en die kan wel een keuze ja, maken tussen of de MFA of terug voor die directe natuurlijke die voor medewerker. Is. Ja, uh, dat zou uh, moeten kunnen. Uh, ja. Maar de proof of the pudding is hier wel een beetje in de eating um, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat, dat zou echt even uit moeten proberen of het ook echt goed werkt. Uh, ik weet in ieder geval dus van Instelling die dat voor elkaar heeft, maar de, die hebben juist geen uh, Microsoft product gebruikt. Okay. Um, dus het uh, is altijd de vraag of het inderdaad echt die hele keten goed aan elkaar geknoopt krijgt. Kijk, het eenvoudig zou, zou, zou zijn als wij het signaal alleen sturen als iemand een student is. Maar het hele probleem is dus juist dat we dat nog niet weten op het moment dat de auto-applicatie gestuurd Duidelijk, dankjewel. Ja, ja uh, dus, uh, maar daar willen we graag samen naar kijken of we dat, uh, of we dat goed voor elkaar kunnen krijgen. Mocht uh, okay. dat nou niet werken, dan is het natuurlijk een alternatieve oplossing dat, surf, dat we het nog wel anders inrichten. Uh, namelijk dat SurfConnect uh, eerst de eerste factor afhandelt, dan de gebruiker terug laat komen en daarna eventueel nog weer terugstuurt voor de tweede factor. Uh, maar dat vereist wel een architectonische wijziging in SurfConnect, dus dat is niet iets wat we volgende week af hebben. Okay. En ook niet iets wat vandaag kan, ja. Hm. Maar een goede use case, ja zeker. En leuk dat jullie GetAderoom gaan gebruiken. Ja, wat, uh, wat wordt er bij meegedraaid en is echt een actuele vraag en de, de, de hele discussie rondom het MFA. Of de security officer die uh, zegt van ja, we willen MFA hebben. Dus maar uh, weet ik wel even. Ik, uh, dat is goed. Er is nog een vraag van Karel. Uh, van uh, Botter heeft veel met de commerciële partner en een paar implementatiediensten geleverd. Of wij ook MFA implementatiediensten leveren? Vraagt, vraagt Karel, voor de zekerheid. Uh, nou, uh, nee, zou ik zeggen. Uh, we, we, we hebben natuurlijk wel, we kennen wel mensen die dat goed kunnen, dus we hebben ook op ons wiki wel een lijstje met leveranciers waarvan we in ieder geval uh, binnen onze community goede ervaringen mee zijn. Uh, maar uiteindelijk is, uh, is het niet aan SURF uh, om, om in het, uh, in, in het IT-landschap van de instelling iets te implementeren, op dit moment in ieder geval. Uh, dus dat moet je in die zin zelf doen. Um, maar inderdaad op onze bieden hebben we wel een lijstje met aangeraden partners die ook veel ervaring hebben met SurfConnect. Uh, dus die we kunnen aanraden. Uh, ja, maar de implementatie aan de IDP kant moet je ja, per definitie zelf doen. Andersom gez, uh, gezegd. Hè, wil je het as a service afnemen, uh, dan is juist Surfsecurity uh, wellicht de richting om op te gaan. Dat is bij uitstek onze uh, tweede factor as a service dienst. Uh, uh, dus die... Uh, ja, het idee van de aanroep van MFA bij de instelling is juist dat, je, dat we integreren met iets wat bij de instelling zelf voor verantwoordelijk is. Ja, en Iwan uh, die vraagt, heeft ook een goede vraag. Uh, het zijntje waar ik over spreek, waarmee uh, aangegeven wordt dat MFA geactiveerd moet worden voor een bepaalde inlog. Uh, dat kan je nu alleen activeren door te mailen naar uh, onze supportdesk, uh, Of het ook in ons uh, dashboard, uh, SurfConnect dashboard komt. Um, dat is wel ons doel, hè? Dat, dat kan. Um, het aardige uitdaging juist daarvan is, dat, is hoe wij uh, juist inloggen nu op het SurfConnect dashboard, is niet met MFA. En uh, daar, uh, daar zijn we aan het werken om daar een, uh, een degelijke oplossing voor uh, te komen. Uh, mensen die bijvoorbeeld inloggen op SurfDomeinen weten dat we daar bijvoorbeeld nog uh, bijvoorbeeld met sms uh, werken. Uh, nou, daar willen we graag vanaf, dus we zijn nu uh, bezig met een oplossing waardoor we dat, uh, dat verwachten we later dit jaar te kunnen. Want het punt is natuurlijk dat als je. Uh, nou, vooral als, het grootste risico is vooral als je via dashboard MFA kunt uitschakelen. Uh, dat is natuurlijk gevaarlijk, want als iemand dan credentials heeft van iemand die dat kan, dan kan die MFA uitschakelen op diensten. Nou, dat, wil, dat willen we natuurlijk voorkomen. Dus een uh, tussenoplossing waar we eventueel nog aan denken is dat je MFA wel kan inschakelen via dashboard, maar niet kan uitschakelen. Uh, ja, zo dus even zoeken naar een manier waarop we met hogere betaalbaarheid uh, SurfConnect verantwoordelijk kunnen laten inloggen. Maar zoeken, we uh, hebben de ideeën over en die komen eraan. En het idee is oh, eigenlijk ook omdat, we bij jullie bekend, de step-up die we met sms doen voor bijvoorbeeld surfdashboards, SurfDomein en ook. Uh, gaat vervangen gaat worden door uh, moderne oplossingen. Ja, als er geen vraag komt, heb ik er nog wel eentje in de tijd. Heb ik nog even nog een vraag? Ja. ja. Um... Ja, het zou natuurlijk helemaal mooi zijn als we de Conditional Access kunnen gebruiken in Azure AD. Hè? Ja. Dus dat je kan zien welke dienst achter SurfConnect uh, waar iemand op wil inloggen. Ja. Wat zijn daar de ontwikkelingen? Um, ja, dat uh, inderdaad wat Femke aangeeft, uh, inderdaad is of je. Uh, Azure AD heeft natuurlijk uh, Conditional Access, een uh, manier om uh, inderdaad voor bepaalde diensten andere opties in te stellen. Of bijvoorbeeld ook wel op basis van waar je bent. Um, of wat voor werkplek je hebt. Um, het, het probleem tot nu toe is steeds dat we niet aan uh, de IDP kunnen meegeven. Op welke achterliggende dienst iemand aan het inloggen is. Tenminste dat kan niet bij Microsoft producten. Um, en uh, omdat die dat niet herkennen. Uh, die, of sterker nog, die, als, je die, als we die informatie aan Microsoft producten sturen. Van welke achterliggende SP iemand op aan het inloggen is. Uh, dan werkt het inlogproces niet meer. Dus dat sturen we niet mee. Uh, dus he, de, vanuit het perspectief van uh, ADFS of van Azure AD, is dus iemand aan het inloggen op SurfConnect als, als geheel. Uh, nou, er zijn er wel recent, we hebben met Microsoft over gepraat. Uh, we hadden eerst wat weerstand, maar uh, het lijkt dat ze toch onderkennen dat we hier wel iets, uh, iets in zit. Omdat ze beginnen nu de eerste tekenen beginnen te komen, dat ze dat wel gaan ondersteunen. Uh, we hebben in ieder geval met, als je koppelt via OpenID Connect. Dat is iets wat wij nog niet ondersteunen in SurfConnect. Wij ondersteunen alleen SAML voor identity providers. Maar goed, wat mij betreft, ik zou zeggen dat als het voor OpenAD Connect ondersteund wordt, dat het ofwel wellicht voor SAML binnenkort ook mogelijk zal zijn om dat wel daarop te schakelen. Of dat wij OpenAD Connect gaan ondersteunen voor identity providers, zie ik ook wel als een redelijke mogelijkheid. Dus er zit in de Microsoft hier iets aan te komen. Dat is niet iets wat vandaag werkt. Uh, maar ik denk dat we daardoor de integratie nog verder kunnen verbeteren. Uh, zie het ziet er in ieder geval hoopvol is het. Ik heb nog wel een vraag, hoor je daar? Die vragen allemaal. Ja. Ja. Kan, de, kan een dienst zelf ook om MFA vragen die gekoppeld is aan SurfConnect? Of een dienst zelf ook aan MFA kan vragen die gekoppeld uh, is aan SurfConnect? Um, nee, dat kan nu alleen met SurfSQL ID. Dus met SurfSQL ID kan dat. Uh, dan, uh, dat uh, kan een dienst zelf bepalen in welke gevallen er om een MFA gevraagd moet of, of om ServiceKey ID gevraagd moet worden? Uh, voor deze MFA-oplossing kan dat nog niet. Um, maar als daar behoefte aan is, dan, uh, dan kunnen we dat zeker. Uh, dan is dat niet heel moeilijk om te maken. Alleen die functie bestaat vandaag nog niet. Uh, maar daar horen we graag van of iemand daar behoefte aan heeft. Hè. Dat dus de dienst al. De achterliggende dienst al zijnentje gaat sturen. Uh, nu wil ik bijvoorbeeld. Uh, Azure MFA uh, op de IDP gaan aanroepen. Uh, dat is, omdat we open standaard gebruiken, is dat goed door te geven, die informatie. Alleen, waarom ondersteunen het nog niet? Uh, maar dat zouden we dan, uh, zou dan iets van moeten maken, wat we, wat we al kunnen doen. Maar daar horen we dus graag van jullie, uh, wat de use cases zijn. Uh, zodat wij ook kunnen prioriteren waar we onze ontwikkeltijd in moeten steken. Is het mogelijk om MFA op userniveau aan te roepen? Nu doen we het op, op dit niveau, of op LOA. Uh, dat je zegt, ja. van, een specifieke user moet altijd MFA gebruiken. Ja, een specifieke user of hij altijd MFA moet gebruiken. Um, da, dat kan op is twee kanten opgelost worden. Ja, uh, echt ge, dat zou opgelost kunnen worden als de dienst zo'n seintje meestuurt. Want, uh, hè, dus dat kan vandaag nog niet. Dat is wel iets wat we zouden kunnen doen. Dan uh, zou de dienst eigenlijk gewoon twee losse inlogprocessen starten. Uh, dus hij laat eerst de user inloggen. En stuurt daarna nogmaals een, uh, een verzoek naar SurfConnect als die uh, user ook een uh, token moet laten zien. Omdat de user bijna altijd singles zijn op, on, op de eerste factor heeft, merkt hij verder niets dat, uh, dat er een tweede uh, login-sessie doorheen gaat. Uh, hetzelfde zou de identity provider inderdaad op basis van de policies, uh, conditional access-achtige policies uh, kunnen doen. Uh, maar dat ligt dan helemaal in het domein van de identity provider. Uh, dus dan, dat is zeker mogelijk met... Uh, uh, met een aantal producten, ook hiervoor is het weer de vraag, hè, krijg je het aan jouw kant goed geconfigureerd, dat dat het precies doet zoals jij, uh, zoals jij bedoelt. Eh, en als wij het seinje meesturen, kun je natuurlijk, kan in zeker in theorie, Identify natuurlijk zeggen, oké, okay, ik heb een verzoek om MFA, maar dat interpreteer ik als, uh, kijk in mijn policy, wat, wat, hoe ik dat moet interpreteren, hè. is dat iets voor iedereen altijd MFA of is dat uh, MFA voor users, voor wie dat enabled is? Of uh, dat, uh, dat is dan volgens aan, aan de IDP. Dus het kan op twee manieren aangepakt worden. En van de laatste manier in principe dus vandaag uh, wel mogelijk is. En de eerste wel uh, uh, nog ontwikkelwerk zou vergaan. Oké, okay, dankjewel. Ik heb nog wel een vraag. Ja, nog een vraag. Uh, Thijs, kan jij een voorbeeld geven... Uh van een dienst of diensten waar nu deze functionaliteit al gebruikt wordt door instellingen. Ja, daar kan ik al wat voorbeelden voor geven. Um, er zijn een aantal instellingen die al echt al breed uh, inzetten. En het meest zien we het uh, eigenlijk op uh, personeelsadministratiesysteem. Dat lijkt de eerste systemen te zijn. Misschien ligt het ook over de hand. Uh, waar mensen dat op inzetten. Um, ja, uh, ik noem AFAS, uh, dat soort uh, producten. Uh, omdat het natuurlijk ook vaak, hè, dat wordt vaak als dus echt voelig gezien: uh, alle persoonsgegevens, uh, salaris, uh, functioneringsgesprekken. Uh, dus daar wordt het vaak op ingezet. We zien het inderdaad ook wel op elektronische leeromgevingen. Uh, omdat dat toch uiteindelijk uh, ja, uit, Uiteindelijk leidt dat tot een diploma. Hè, dus uh, wat je daar, welke acties je daar onderneemt. Uh, dus dat zijn wel de, dat zijn denk ik op dit moment de grootste gebruikers. Maar je ziet ook inderdaad instellingen die gebruiken het meer om. Uh, MFA, die willen eigenlijk hebben, een heel brede. Wens om MVA eigenlijk heel breed uit te rollen en gebruikt om stapsgewijs een, een uitrol wat stapsgewijs te doen. Zodat ze niet in één keer Big Bang alle applicaties aanzetten, maar dat ze steeds eentje toevoegen. Ja, dus daar zullen we het nu het, het meest voor. Ja. Nog een vraag. Niet, niet, niet direct gerelateerd aan, uh, aan dit onderwerp, maar wel aan uh, iets wat ik eerder vandaag hoorde. Uh, bij Surfsecure, hoor ik van, je kan de ene token gebruiken om de andere token mee te vetten. Uh, ik neem aan ja. dat je dan wel tijdelijk of permanent uh, de mogelijkheid moet hebben om twee tokens te prikken. Ja. ja, als je binnen Surfsecure die twee token, een ene token en een andere token wil vetten, dan moet je twee tokens mogen hebben. Dus dat is configuratie per instelling, hè? Ja, dat is oké. Want je moet daarna het ene token met het andere token, verder doet niets met het oude token. Dus uh, ja. je moet uh, daarna je oude token verwijderen. Ja, oké. Volgens mij is het op tijd om terug te gaan. Ja, het dus is denk ik zo tijd om terug te gaan. Zijn er nog uh, dringende vragen die we nog steken nog even moeten behandelen? Nou, u, Stel ze ook vooral via support.surfconnects.nl en geen enkel probleem. Vraag het gewoon. Elke vraag is welkom. Grote vraag, kleine vraag. Gebruik dat loket, dan wordt het automatisch toegewezen aan degene die er het meest van weet. En dan wordt je vraag over het algemeen heel snel beantwoord. Dus support.surfconnects.nl is de beste manier om, om, om je vragen na deze sessie die je nu nog hebt of die straks nog in je opkomen te stellen. Nou, dan verwachten we zo de mensen uit de andere breakout weer terug. Jij dat ja. Komt weer uh, de wissel, rekaart sessies, gaan we de andere eventjes uh, terughalen. Als het goed is komen zij uh, tussen nu en uh, een minuutje terug. Uh, nou, ik hoop dat dit uh, verhelderend was. Uh, lees ook vooral onze SurfConnect nieuwsbrieven, uh, waarin we nieuwe functionaliteit, maar ook verbeterde functionaliteiten uh, aankondigen. Uh, het gaat heel hard. Uh, je ziet dat de nieuwe functionaliteiten uh, uh, soms elke maand gereleased worden. Uh, en over het algemeen is het zo dat het meteen op productie beschikbaar is. Kijk, Pieter is er ook alweer. Dus het is ook meteen uh, bruikbaar. Uh, en als we echt als een pilot zien... Uh, dus misschien nog wat minder, uh, minder veilig geïmplementeerd. Dan, dan zullen we het ook altijd goed aangeven. Maar uh, de functie rondom rondom ID uh, en MFA is op dit moment zo dat we dat productiewaardig uh, direct aanleveren. Uh, nou, we zijn uh, allemaal terug. Nou, we hebben nog uh, vier minuutjes uh, totdat we weer hier straks mogen uitloggen uh, en weer naar de plenaire sessie kunnen gaan. Uh, daar zal Wim Wiemolt een keynote geven. Uh, ik zou jullie heel erg adviseren om uh, daarheen te gaan. Naast dat het uh, een heel goed verhaal is, uh, is mijn ervaring dat het wel ook een heel leuk verhaal is, uh, met leuke details die je anders uh, niet zo snel hoort op het gebied van security. Dus uh, een hele leuke afsluiting denk ik van deze dag. Dus ik wil jullie allemaal, uh, ik zou jullie van harte willen aanbevelen om daarheen te gaan. En zeker iedereen. Nou, jullie zijn allemaal geïnteresseerd in de MFA. Dus ik uh, vind security belangrijk. Uh, ga ik zo vanuit. Uh, dus, dus ga daar van heen. Nou, ik heb daar nog een laatste slide van. Even kijken. Nou, misschien hoef ik hem ook niet uh, te delen. Uh, jullie weten allemaal: uh, surfnl w -n A s c uh, daar staat het programma, zit ook in de mail. Uh, Ga dan weer naar plenaire en uh, daar verwachten we iedereen. Nou over twee minuten, dus wacht nog even twee minuten, want anders uh, zie je net nog het laatste stukje van, uh, van Niels van Dijk. Uh, ook interessant, maar we verwachten jullie daar. Uh, het is belangrijk om deze sessie even af te sluiten, dus uh, jullie kunnen uh, de meetingen lieven en uh, of we beëindigen. En naar de plenaire sessie. In ieder geval heel erg bedankt voor jullie deelname, voor de vragen. Uh, leuk om zo in gesprek te gaan. En uh, tot zo. Ja, heel erg bedankt.